Pak een kaartje. ben helemaal koekoe cool, wow. yeah, aus. I'm embarrassed. <laughs> for myself. Hey, welkom bij Arcadia. Hoe Nederlands of. Hoe Vlaams. Ben jij? Of zijn wij? Of zijn wij? <laughs> Omdat we natuurlijk een Nederlandse en Vlaamse cast hebben, uh, gaan we even testen hoeveel we van elkaars taal weten. Ik denk dat ik wel het een en ander weet, maar Go knows? For it. who knows? Nou, daar heb ik echt totaal mijn eigen ruiten in gegooid, want ik weet meteen nog <laughs> <laughs> niet wat dit betekent. Ja, weet je het niet? Nee. Echt? Nee. Oh, is, ik denk dat het bij ons misschien is scherven brengen geluk. Nee. Dat er... Nee, nee. Dus als je, als je een fles wijn, hè, dus als je drinkt, voor ja? dol meestal. Ja? En je hebt juist het laatste stukje van de fles ja? en je giet die uit, bij u bijvoorbeeld, dan moet jij zo een keer. Ja, flessen geluk, zo een keer blazen in de fles en dan. Ik heb er nooit je van gehoord. Gelukt. Dat vind ik heel leuk. Oké, okay, jullie zijn nu al leuker dan wij. Ik denk dat ik het weet, maar weet je het? Oh, wat is hier? Dat dik boter je op de hand? te hebben niet, dat je, je uh, verwend bent en dus dat je met heel veel geluk. Ja, dat is wel heel Heel schandelijk als jij dit weet en ik niet. Nee, ah, okay. dat ik nooit geweten, nooit geweten, boter op je hoofd hebben. Ik nee, nee. nooit van gehoord. I'm embarrassed, for myself. Ah, oh, volgens mij is het... <laughs> volgens mij is dat dit... Altijd... Hmm. <laughs> dat is helemaal juist. Ja, maar voor, voor Nederlanders heel... is dat wel heel Vlaam. Als wij jullie nadenken, zal het altijd wel iets van... <laughs> zal het altijd wel in die trant iets hebben. Oké, okay, helemaal juist. Toch? Heb ik het goed? <laughs> Wacht. Wauw, wacht, ik ga raden. Koekwauws is een gerecht. <lacht> <lacht> maar veel patat. Dat het zou van... wel een goed gerecht zijn. <lacht> nee, geen idee. Ja, het is is, is, is gek, maar op z'n Brabants. Je ja, hebt de bus gemist, de koekwauws. Ben, ben je koekwauws? Toch? Zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. Jij kan het zo Ben je helemaal koekwauws? Ja, ben je helemaal koekwauws. Maar ik weet ook weer niet of ik dat dan goed zeg hè, als Amsterdammer. Dus niet als alle Brabant, anders dan weer boos worden. Mm. Daar is echt een hoek af. Daar is echt een hoek af. Ja, je zou denken: van dat klopt niet, dat spoort niet. Goed. Bijna, ik kan u helpen. Ja? Die, pers die persoon die is koekoos. Oh, het is gewoon. Die is, die is niet helemaal goed in zijn hoofd. Ja. Oh, daar is een hoek af. Ja, oké. Okay. Pak een kaartje. Voilà, ik denk dat dat echt ook, ja sowieso, gezegd sowieso hoeveel dat je kostte, of, of het in de solden was of niet, in de, ja, ja. de hoe noem je die dat? Seel. De koopjes. De <laughs> ik denk echt wel dat er wordt gezegd, <coughs> hoeveel, ja. het, hoeveel heeft het gekost? Nee, het is anders. Dus zeg eens van, oh een mooi pak. Een mooi pak? Nou, dat heb ik dus in de zeel gescoord, dat was echt maar twee tientjes en helemaal super. <laughs> Oké, okay, maar dus dat heb ik al juist hè? Ja. Yes. Okay. Ja, iets van je moet het niet te hoog in je bol hebben, je moet niet zo naast je schoenen lopen. Ja, dat is echt wel helemaal juist. Ja? Weet, echt? Ja, ja, de evenaar loopt door je gat, dus ja. jij bent het middelpunt van ja, ja, alles. Ja, ja. Oh, oh, die is wel mooi eigenlijk. Ja, dat is een mooie. Dat vind ik ook echt wel een mooie vraag. Ja, je bent niet het middelpunt van de wereld. De evenaar loopt niet door uw gat, die ga ik onthouden. Yes. Ah. ik weet het. Dus, um, geen uh, franjes of zo, zo niet te veel make-up of valse borsten. Ja, het is eigenlijk geen gedoe. Niet, niet, niet bij mij. Ja, maar meer als in ja. uh, geen gedoe van, van anderen. Ik, ik, ik doe er niet aan mij, aan, mij, aan mijn lijf geen Polonaise. Ja, misschien ook, ook wat jij zegt trouwens dat hoor. Dat? Maar... <lacht> Dit was het leukste interview. Ja. Nou, zoals je ziet gaat het helemaal super en weten we ontzettend veel van elkaar. Ontzettend veel. We hebben de test doorstaan. We zijn vooral heel erg benieuwd ook hoe jullie het ervan afbrengen. En of jullie eigenlijk wel veel van elkaars taal weten. En dan vooral ook niet te kijken naar Arcadia. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste